I'm right with you. Ja, Ik was samen met Jaap naar die dronken vrouw toen Ik zei nog, wel, wij zijn van ambulance, maar dat geloofden ze niet Dat ze niet? Toch? Oh, even kijken te we? a 1 A1 be bekneld zo. Oké okay. Gaan ja, we eens kijken ah. Ja, ben benieuwd Eerste van vandaag Zie ik op de route een parkeerplaats of iets ja zo kunnen hm. Weet niet. aparte plek plekken staat erbij even kijken persoon eh, eenzijdig ongeval tegen een huis of iets nee ergens tegen opgeknald zou bekneld zitten um, wel aanspreekbaar klinkt wat verward politie brandweer rijden mee oké okay. laten we wat zien ook politie. Oké, oh, het brandverstroogel. Is dan? Huh. Oh, dat is een stukje opgeknald. Zo, we Gaan zijn... Maar, ga maar over, dus dan uh, pak iets te spullen. Ja, pak maar even de lifepack, uh, de spoedtas. Um, AB-tas kan er ook bij. Je hebt de deur open. Ja. Ik ga eens kijken. Goeiedag. Hallo. Ja, hey. uh, Ik heb wel net graag Oké. Okay. Uh, ik heb ook al gevraagd wat, die, wat er is gebeurd. Hij weet helemaal niets meer. Nou goed, gaan we eens kijken. Ik heb even gewacht tot uh, we ons dingen gaan doen. Ja. Hier is een collega. Ja, dankjewel hoor. Brandweer, goedemiddag. Goedemiddag. Ze je bekneld? Ja. Oké. Okay. Meneer, hallo. Ambulance. Hoi. Wat is er gebeurd? Ja, weet ik niet. Weet u niet. Nee. Hey. Uh. Nou goed, we gaan u helpen. We gaan eens even kijken wat er uh, wat er allemaal los is. Ik hoor dat het alarm van de auto afgaat. Ik dus ja, de... zou sowieso er even even uit. Nee. Ja, goed zo. Nou wat meneer. Wat we gaan doen, ik zag al dat hij een nek om had, Heeft hij last van die nek? Ja. Heeft hij last van? Oké. Okay. Goed. En je weet helemaal niks meer wat er is gebeurd. Nee. Goed, heeft hij een blackout gehad of iets? Weet ik iets. Weet hij ook niet meer. Het was opeens, u zat hier. Ja. En waar was hij nou onderweg? Um, ja, nergens naar. Nergens naar. Oké. Okay. Nou goed, we gaan zo meteen even wat controles doen. Ik ga wat aansluiten bij je, of dat gaan mijn collega doen. En dan gaan we even kijken hoe en wat allemaal. Collega, als jij even de lifepack kan aansluiten. Ja. Oké, nek krijgt ze het om. Meneer, ga ik even deze stickers op je borst plakken. Kunnen koud aanvoelen? Moet dat? Dat moet ja. Ik zit al zo oncomfortabel. Maar... Nou, even doorbuiten meneer. Ja, die zit erop. Oké, okay, goed. hoor je alvast dat de uh, elkaar en de wegverplanken pak? Ja, wacht maar even. Dat kunnen we zo. We staan dichtbij. Okay. Oh, normaal zou die niet meer gedaan zijn. De alarm zou niet meer moeten afgaan. Yes, dat oh, klinkt al wat beter. Is... Zo meneer, de alarm staat uit van auto. Dat is al wat rustiger, hè? Ja, uh... ja. We zijn met veel man hier, maar het is om u te helpen. Dus, uh, Misschien wat druk nee, allemaal. Maar. Ja. Nou goed. Ik ga eens even kijken hoe het zit. Met alle controles. Nou, we hebben een bloeddruk van 120 over 80. Dat is helemaal goed hoor meneer. Wel een pols van 110. Dat kan ook natuurlijk zijn door de spanning. Ik ben waarschijnlijk wat geschrokken en dat snap ik heel goed. Nou, het zuurstofgehalte is 90%. Dus we gaan even 2 liter uh, zuurstof geven. Ja? Collega, als je dat <lacht> even wil doen. een mondkapje. Ja. Meneer, ga ik even dit mondkapje op mijn hoofd doen op de mond. Oh. niet schrikken. Er zal dus wat uh, lucht uh, in die mond komen. O, o, o. Even wat zuurstof. eh collega, drijf de ding open. Yes, oké. Okay. Oké okay, brandweer, even het volgende. Ik zal even aan de andere kant gaan staan bij meneer. Um, dan kunnen jullie veilig werken. Meneer heeft wat last van zijn nek. Ik ga zo meteen even vragen of hij rugpijn, uh, uh, pijn in de rug heeft. En dan zal hij waarschijnlijk uit moeten gaan, want ik zie dat het dashboard ja. uh, flink uh, tegen zijn uh, benen aan zit. Hoe wilt u dat we hem eruit halen via boven, dak open? Um, ik denk wel via de deur. Ik denk dat meneer geen pijnklachten in de rug heeft, maar uh, dan denk ik dat we het best gewoon via de deur uh, eruit kunnen halen. Ja, is goed. Want uh, die krijgen we niet open, dus uh, dat gaat... Uh... Ja, dan gaan we deze deur eruit halen. Goed zo. Uh, meneer heeft u ook rugklachten of niet? Mm. Weet je? Hey Danny, je mag Spreider schaak pakken. Oké, okay. goed. Ik ga even aan de andere kant staan collega, dan kan de brandweer zijn werk doen. Oké, okay. meneer, ik ben aan deze kant gaan staan. We gaan zo meteen even de brandweer gaat zijn werk doen. Ze gaan de deur eruit halen, zodat u makkelijker uit het voertuig kunt zo meteen. Oh ja. Ja? Oké, okay. meneer, ben u bekend met suiker toevallig? Ja. Ja, dan ben ik bekend. Dan gaan we even een suikertje prikken, want misschien dat u een hypo heeft gehad. Dat het kan zijn dat u daardoor even de controle over het stuur bent verloren. Ja, dus dan gaan we die even prikken. Okay. Nee. Okay. Dan even wachten. Ja. Um, collega? Ja? Anders doen we eerst even deze deur eruit, zodat u er kan zitten en uh, um, een plastiek erover gaat doen. Over ja. dat hij ook veilig zit. Goed, dan ga ik zo ja? meteen naast hem zitten. Ja, dan gaan we eerst even deze deur uithalen, Jongens. Jo. Goed. Wat gaan jullie doen? Ja, even aan die kant staan. Hoor. Uh, Wat gaan blijf... jullie doen? Blijf maar rustig meneer. Wij halen de deur eruit. Dan kan er iemand daar even bij u komen zitten. Die komt helpen. Als je gewoon recht naar voren blijft kijken, dan is alles goed. Wat wil ik even afnemen als je Afstand nemen alsjeblieft. Dank u wel. Nou, wat ik zo ga doen, ik ga even een suikertje prikken en dan uh, ik denk dat die in een hypo zit hoor. Zo dus dan weten ja. we wel meer. En dan uh, gaan we uit het voertuig halen. Ik ga nog even kijken, want dat had wel een kleine hoofdwond, gaan we die nog even verzorgen, verbandje erom. controles waren goed, de pols was wat hoger, saturatie was 90% maar die gaat stijgen door de zuurstof als het goed is. En uh, zijn bloed step nee hebben we niet geprikt, ik uh, ga dat zo even doen. Okay. Uh, kunnen we eventueel nog wat glucose toedienen. Uh, en ja voor de rest de A was vrij, de B ja die was er 90%, dus dan gaan we twee liter zuurstof geven. Um, ja en de C, ik vermoed niet dat hij in een shock of zoiets, hij is altijd wat tachica die. Um, ja. Ja, dan kan okay. jij even een paar doeken pakken voor over de Nogmaals. Dat uh, ja, kan oké. wat uh, door de spanning ook zijn hè. Wil je dat ik uh, de glucose uh, glucose uh, klaarmak? Ja, ik ga zo meteen even een prikken. Die ga ik in zijn linker of rechterarm even kijken waar uit komt, uh, zetten en dan kunnen we daar wat gekloze uh, uh, IV geven. Ja, dat is goed. Brandweer, vertel. Ja, uh, mijn collega gaat eerst even wat doeken over de scherpe randjes zetten en dan uh, ga ik even een doek gaan voor u en dan kunt u erbij gaan zitten. Ja, helemaal goed je. Ja, dat ga ik eerst doen. Goed, ik ga zometeen nog even de fast test doen voor een 7 uh, CVA. Of een uh, andere neurologische afwijking, maar dat zal ook wel niet zo zijn, hij praat gewoon duidelijk, ja door een mondkopje kan hij wat minder uh, goed praten. Maar ik denk inderdaad dat een hypo is, hij is ook met suiker, weet niet meer wat er is gebeurd. Um, brandweer. Ja, zo heeft u je doek, kan ja. je bij je voorzichtig gaan zitten. Dankjewel. Collega, wil jij anders naast hem gaan zitten? Ja, is goed. Heb je iets uh, van een helm? Ja, uh, uh, uh... pak, pak, pak het Ja, is goed, ja. hey, ga ik aan ik, deze kant. Hey, moet ik deze deur daar de even knippen? Ja, uh, eerst gaat er even een collega van de ambu erbij gaan zitten. Oh, oh, kan we... doen. Ik wil uh, eens even snel wat uh, controles bij meneer doen en ja. dan... Uh, uh, collega, ja, Ja. Ik heb even dat uh, veiligheidslotje onder mijn kind even vastmaken. Ik heb die hierbij. Ja, zeker. Uh, collega, yes. uh, ja, Goed zo. collega van de ambu die erbij gaat zitten. Ja. ik liever ook te zeggen wat wij gaan doen. Wat zei je? Ik liever ook te zeggen wat wij gaan doen ja oké okay. kan ik even wel stance schrijven van een collega van de politie hier oh, motorurgent ja andere kant oh goed iemand allemaal super joh hey um, even het volgende meneer ik ga u een suikertje prikken dat um, mm. dat is misschien uh, even ja dat prikje kent u wel denk ik hè? Daar ben je mee bekend ja goed mag u even uw linkerhand geven en de vinger dat gaat moeilijk Ow. heeft u pijn aan de arm ja. Goed, dan gaan we vanuit hier doen. Dat moet ook wel lukken. Collega motoragent, kun jij zo meteen uh, iets voor mij aangeven? Dit apparaatje hier, wat daar ligt. Ja. Ja? Oké. Okay. Oké, okay, meneer, ik ga even hier de vinger wat desinfecteren. Zo. En dan zet ik dit dingetje op uw vinger. En dan komt er dadelijk een prikje, komt er wel bloed. En dat gaan we even meten, ja? Ja. Oké, okay. komt de prik. Yes. Nou, viel mee, hè? Kijk eens, ja. mooi bloed, mag je even het apparaatje collega? Ja. Yes, dank je. Yes, oké, okay. dan veeg ik even snel de bloeddruppel weer weg. Dan blijft het bloeden, zo, en dan is hij aan het meten. Ah uh, ja, 2.5, dan een hypo. Goed meneer, is dit een hypo, dat betekent dat de suiker wat te laag is, 2.5. Ik ga je zo meteen een naaltje geven en dan gaan we daar wat glucose bij uh, toedienen bij u dan zou dit dus goed is weer wat moeten stijgen en dan ga ik ook wat pijnstiller geven want ik denk dat u toch wel uh, wat pijn heeft hè ja en waar heeft u precies pijn in de nek in de rug ja, nog nek, ergens ik, ik mijn, mijn arm maar ook ik, ik, ik heb hoofdpijn hoofdpijn oké okay. goed hey, En mag we even de armen voor mij beide strekken gaat dat die linker gaat moeilijk links gaat moeilijk, gaat moeilijk. Goed, en komt dat omdat het pijn doet of omdat het gewoon niet wilt? Het doet pijn, maar uh, het doet kan pijn. ook niet goed bewegen. Oké, okay. ik ga zo meteen even kijken op breuken. Kunnen je mij zeggen uh, welke dag het is, hoe laat het ongeveer is? Het is donderdag toch? Ja, en hoe laat? Zeven uh, uur. Zeven uur. ochtends s'avonds? S'avonds. Oké, okay. en het jaartal? 2010. 2010, oké. Okay. Mag ik even voor mij glimlachen? Moet dat? Ja dat ik moet je. Nee, dat snap ik, maar mag het even voor mij doen. Oké. Okay. Oké. Okay. Goed. Collega, ik heb geen uh, vermoeden van een uh, CVA. Dus de armen doet vooral pijn, maar het is niet uh, uitvalsverschijnselig. Glimlach gaat ook goed, ondanks dat meneer natuurlijk wat sipjes is nu. Um, ja, Voor de rest uh, is wat verwacht, kan ook door de hyper komen, maar misschien ook dat hij uh, toch met zijn hoofd op het stuur is geknald tot de uh, verdenking van een uh, hersenschudding is. Oké. Okay. Ja. Oké okay, meneer de Cyclus 2.4, ik ga even een naaldje zetten en dan gaat de brandweer even de deur hier uithalen, want ik ben ze aan het ophouden, dus dat uh, kunnen ze zo snel mogelijk uit het voertuig, ja? Moet je ook er ook nog? Wat bedoelde u? Ja, deze deur moet de deur? er ook uit. Uh, ja. De auto. Ja, ik weet het meneer, maar wat is belangrijk, de auto of u uh, zelf? auto ja oké okay, goed ik ga je een naaltje zetten even kijken yes komt te prikken oké okay, nou die zit is eroverheen toppie goed meneer ik ga je wat medicatie hierin geven en dan ga ik samen met mijn collega even wat andere medicatie klaarmaken en ondertussen gaat de brandweer even de deur eruit halen goed okay. toppie goed zo heren jullie mogen ja oh, okay. Uh, jongens, hebben jullie de deur vast? Ja, ik heb hem vast. Ja, uh, ook een deel vast. Ja, op drie gaan we knippen. Eén, twee en drie. Harry. Ja, de deur is los. Neem hem maar mee. Ja, zo. Collega, moet ik de spullen pakken of voel je dat ik blijf zitten? blij maar even zitten, we gaan zo even kijken. ik wil even het een en ander met je bespreken, ik heb even een fast test gedaan Er is geen verdenking van het CVA wat ik al zei ik vermoed geen uh, hersenbloeding of herseninfarct dat dat de reden is geweest van ongeval jawel natuurlijk de hypo 2.5 was het um, daarbij heb ik wat glucose gegeven en ik ben aan het denken om hem ook wat pijnstiller uh, te geven omdat het toch wel last heeft van de arm, die is mogelijk gebroken um, dus ik ik denk dat we wat fentanyl gaan geven. Um, en dan uh, 0.18 milligram. Dus niet ja. veel, maar ja, goed. Zou ik alvast uh, naar het Erasmus MC bellen? Ja, nou, ik bel wel zo even. Dat is uh, goed. Als jij even die fentanyl wil klaarmaken voor mij. Dus dan uh, mag je even ja. met het voertuig. Ik denk dat hij wel uh, zover uh, als klaar is om eruit te halen zo meteen. En... Van de ja, van Ja. Um, de deur is ruit, dashboard mm -hmm. hebben we ook wat een, een stukje omhoog gedaan, dus hij kan er perfect uit nu. Goed zo. Oké, okay, dan ga ik even nog met hem uh, praten en dan ga ik hem uitleggen wat we gaan doen. Goed meneer, daar ben ik weer. Ja. Had jij al wat infus klaargemaakt? Ja die zit. Alles zit. Ik heb alleen even de fentanyl uh, nodig. Oké okay, meneer, ik ga u wat zullen geven. Dat zou de pijn goed moeten onderdrukken. U wordt er wel wat suf van. En wat licht in het hoofd. U zult misschien ook wat dingen gaan denken die er niet zijn. Maar dat is normaal. Oh. Oké. Okay. Goed, ik zet nu even de spuit op het naaldje wat u heeft. Dan spuit ik hem langzaam in. Geef hem wat koud gevoel in de arm. Dat is ook normaal. En dan zult u al snel resultaat gaan voelen. Want het gaat direct de bloedbaan in. Ja. Komt hij. Oké, okay, dat was hem al. Maar wat kapt al af? Nee, die gaan we even oplaten. Ik zie dat de saturatie wel goed gestegen is, 97%. Dus de zuurstof werkt goed, maar we laten hem even op. Oké? Okay? Wow. Goed. Collega. Ja? Hoe is zijn rug? Dan pak ik anders ook even matras. Ja, ik, ik kon er niet echt goed bij Ik Ik gaf net uh, een beetje rare reactie op de vraag of hij pijn in de rug had. Maar hij had wel, uh, toen ik vroeg waar hij allemaal pijn had, was zijn nek en arm. Dus ik ga daar niet vanuit. Oké, okay. wat hoor je dat ik pak? We gaan hem er even zo met z'n allen uithalen en dan leggen we hem op de matras. Nekraag heeft hij om, arm daar misschien een vacuüm voor de arm. Ja. Ja. Goed meneer, we gaan hem zo meteen uit het voertuig halen. We gaan iets onder arm doen tot hij een beetje stabiel blijft, tot het niet te veel pijn doet, want ik heb het vermoeden dat hij gebroken is. En dan gaan we naar het ziekenhuis. Ja? Ja. Oké, okay, goed. Doe even deze matras om de arm. Ik ga even uw pijn moeten doen. Ik moet hem een beetje strekken. Oké, okay. strek hem maar een beetje. Ja, ja, oké. Okay. Matras om de arm. Weet zo. Wat die matras gaat doen, die gaat wat oppompen. En dan geeft hij wat stevigheid. Dan kan de arm niet meer bewegen. Oké. Okay. Goed. Voelt u al dat de pijnmedicatie werkt? Ja. En u heeft nogmaals geen pijn in de rug? Nee. nee. Oké, okay, goed. Dan gaan we u zo meteen eruit tillen met z'n allen. Dat gaan we met deze drie brandvermannen en wij twee doen. En dan gaan we u op de brancard zetten en dan gaan we u neerleggen. En dan gaan we naar het ziekenhuis. Oké. Okay. Dat is een goed plan. Als collega Ambu, als jij misschien even de lifepack uh, wilt mee helpen optillen, dan uh, kunnen ja. wij met z'n allen de meneer... Uh... Heb je de brancard gepakt? <coughs> ja, ja. Oké, okay, goed zo. Oké, okay, collega's brandweer. voor iedereen duidelijk. We tillen hem zo meteen eruit. Zijwaarts en dan... Iets omhoog op de brancard en dan gaan we hem rustig laten liggen. Ja. Ja? Oké. Okay. Yes. Op drie? 1, 2, 3. Zo. Uit het voertuig. Keurig jongens. Op de brancard. Oké okay, meneer, ik sta achter u. Wat ik ga doen, ik ga u naar achter laten komen en dan gaat hij gewoon liggen op de brancard en dan ligt hij meteen goed. Oké. Okay. Ja? 1, 2 en 3. Goed zo. Mm. Gaan we u wat inpakken? Met wat dekens zodat het niet te koud krijgt. En dan gaan we naar het ziekenhuis. Ja? Goed zo. Ja. Gaan we achter in de ambulance. Iedereen bedankt jongens. Oké. Okay. Uh... Nou meneer, we gaan even met spoed naar het ziekenhuis. En dan ga ik oh. even, ik kan het dus even bellen. Ja? Oké. Okay. Goedemiddag Asmus en C Spreek met Vincent. Ja, goedemiddag met de ambulance 127. We komen met spoed uh, met een uh, trauma. Uh, Auto-ongeval zat bekneld. Uh, ongeveer 5 minuten. Ik heb hier meneer Jansen, 30 jaar oud. Uh, vermoedelijk uh, een hypo mee doorgemaakt. Uh, heeft glucose van ons gehad. Wij uh, gaan. Uh, uh, ja zometeen komen en dan uh, horen jullie het nog verder ja ik ga het allemaal kamertje reserveren ik weer even naar buiten Ja, eens is goed, weer bijna te eens ja oké okay, oké, dank u wel Nou meneer, we zijn al bij het ziekenhuis, zie ik mm. Collega's, eens u op zo. zo Hi. hallo kijk meneer jansen 30 jaar oud uh, auto ongeval uh, gehad uh, zat bekneld is eruit gehaald heeft een hypo gehad glucose uh, gekregen ook wat fentanyl uh, 0.18 van mij gekregen voelt zich dus wat suf een beetje uh, Ziet misschien wat dingen die niet zijn uh, voor de rest uh, meneer als wat last van de nek heeft daarvoor uh, een nekkraag gekregen heeft ook om de armen uh, vacuüm voor uh, mogelijk een uh, ja, een gebroken arm, voor de rest, um, suiker was 2.5, ik heb de laatste suiker niet meer geprikt, saturatie was 90% bij aankomst, uh, na 2 liter zuurstof was die 97%, bloeddruk 120, 80, allemaal goed. Meneer maakt het verder wel goed, uh, was wat bezorgd om zijn auto, ja, dan moeten we even naar de arm gaan kijken en voor de rest uh, het letsel uh, nog. Ja? Ik heb, uh, ik heb een bericht gekregen uit de traumakamer uh, geregeld, dus mag ik dadelijk hier zo even naar binnen. Goed zo, dan lopen wij met je mee. Ja? Ja, stoppie. ja, kom maar meneer. Goed zo meneer, we gaan naar binnen, gaan we naar de kamer en dan uh, geef ik u over aan het ja, ziekenhuis. Die deur. Oké, okay, Toppie.